hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van de familie romijnnl En deze week gaan we een top 10 behandelen waar iedereen op zit te wachten. Dit is de top 10 speelgoedhypes uit de jaren 90. De 90s. Het tijdperk voordat de gek rondom het internet en al haar mogelijkheden los zou gaan barsten. Een tijd waarin kinderen blij waren met simpel maar kleurrijk speelgoed. Hier een lijstje met 10 bizarre speelgoedhypes waar geen kind zonder kon. Nu we er zo op terugkijken, werden er eigenlijk wel heel vreemde dingen voor of meegedaan. Op nummer 10, alles van de McDonalds. Geen enkele ouder kon langs een McDonalds rijden zonder gillende kinderen op de achterbank. Bij iedere Happy Meal kreeg je een fantastisch, maar toch een beetje nutteloos speeltje. En het bedrijf bedacht natuurlijk niet één enkel speeltje, maar een hele collectie die er maar tijdelijk was. Dus wilde je de collectie compleet hebben. Dan moest je in een korte tijd vaak langs de McDonald's rijden en vaak friet eten. Slim van McDonald's, al kon je de speeltjes dus ook loskopen. Op nummer 9 de Magic Twisty. Het wonderlijke slangetje dat jouw vinger precies volgde. Totdat je hem uit de verpakking haalde. Toen bleek pas dat je een visdraadje aan zijn snuit moest binden. Haalde toch het idee van het magisch huisdiertje een beetje weg. Maar hij bestaat nog steeds hoor, die Magic Twisty. Zelfs met een baby nu. Op nummer 8, de Furby. Het elektronische fantasiehuisdier dat lijkt op een kruising van een hamster, kat en el. De kleine Furby maakte geluidjes en reageerde als je over zijn buikje of snavel eide. Eten, zingen, spelen en slapen. Net een echt huisdier, maar dan zonder de echte verantwoordelijkheden. De liefde voor deze beestjes ging diep. Sommige kinderen schoten echt in de stress als de Furby ongelukkig was. Op nummer 7, de Tamagotchi. Iedereen had er één, een, een sleutelhangerhuisdier. Nu hebben kinderen moeite om hun telefoon in de klas te negeren. Toen was de Tamagotchi de echte verslaving, de nummer 1. Na uren wachten kwam je eitje uit. Daarna moest je hem nog eten geven, er maar spelen en nog eens verzorgen. Ook de poepjes opruimen was onderdeel van de dagtaak. Helaas kon de Tamagotchi ook doodgaan. En als je hem niet goed verzorgde, nou, ach, was het gewoon reset en opnieuw starten. Maar dat gebeurde niet in Japan, want daar waren heuse Tamagotchi begrafenissen. Op nummer 6 staat Super Nintendo en Game Boy. Urenlang gamen tegen elkaar met Super Mario Kart of Donkey Kong Country. Beter elkaar in het spel afmaken dan in het echt, dachten de ouders vast. Zo is wel de echte eerste gameverslaving ontstaan, dus het heeft niet zo'n grote positieve mening gehad. Op nummer 5, de bijtende krokodil. Nerveus ging je vinger naar een tand. Twijfelend koos je toch een andere en heel voorzichtig drukte je de tand in om vervolgens heel snel je hand weg te trekken. Koos je de verkeerde, dan klapte de bek hard dicht. Superspannend was dat. Op nummer 4, de klittenbandvangspel. Een mini-tennisbal en twee vangschotels met klittenband aan de ene zijde en een andere verstelbare strap aan de andere zijde. Gooi je en vangen maar! Zelfs iemand met boterhanden kon zo eindelijk eens een bal vangen. Al plakte er ook nog wel eens andere dingen aan die vangschotel. Het heeft namelijk heel wat kleding van mij kapot gemaakt. Op nummer 3, de flippo's. De chipsakken waren niet aan te slepen, over voedselverspilling gesproken. Want het ging niemand meer om die lekkere chips. Iedereen wilde de Looney Tunes flippo's hebben. En wilde die ouders geen chips meer kopen, dan werd er omgespeeld op het schoolplein. Met vechtpartijen en ouder op ouder schuilpartijen tot gevolg. Dan zijn we aanbeland bij de nummer 2, nou het wordt spannend, de superzoker. Gemaakt om op te pompen en meters ver mee te spuiten. Hiermee kon je op afstand iemand een nat pak bezorgen. Dan had je genoeg voorsprong om daarna weg te rennen. Vooral spannend was het nat spuiten van mensen in auto's. Vroeger zonder airco reed iedereen in de warme dagen met de ramen naar beneden. Bislink werd als volwassen tuig ervan. <laughs> en daar gaan we weer. Ja ja ja nummertje 1. De Polly Pocket. Het kleine doosje waarin... Als je het openklapte en heel poppenhuis zat. Maar dan wel in het klein. Zo kon de avontuurlijke polly overal mee naartoe. Ook in de auto. Waarna één van je ouders op de knieën door de auto kon gaan zoeken naar de missende onderdelen. Anders was je ontroostbaar. Heb jij nog zo'n doosje op zolder liggen? Controleer dan eens of deze niet toevallig heel veel geld waard is geworden. Dit waren alweer de top 10 kinderspeelgoed van de familie romijnnl Vond je deze video nou super leuk, super tof, super fantastisch? Weet ik van wat je ervan vond? Geef dan even een duim omhoog. En vergeet dan ook niet om op het belletje te drukken. Het belletje zorgt ervoor dat je onze laatste update ziet. Heel bedankt en uh, abonneer hè? Tot de volgende keer!